Je kijkt, zo vlak voor de Pasen wil ik een beetje een paserig product laten zien. Dus ik review vandaag de Blossom Dreams Velvet Lip Pencils van Essence. En ze zitten nu in de Limited Edition collectie die je nu kunt kopen bij de Kruidvat. En dit zijn twee lippotloden. Uh, die net wat breder zijn dan normale lippotloden. En Velvet zegt het al, ze zijn net wat smeuiger. Dus ze zijn wat zachter voor je lippen. En op dit moment draag ik de Komi Coral, de nummer 2. Het is een hele mooie zachte kleur. Een beetje peachy, een beetje ja, er zit iets zachts in, iets roze, iets, iets nude-achtig. Ook een beetje perzik. En ik vind het een hele mooie kleur. Ik zal ze even allebei op mijn hand laten zien... En ik vind het heerlijk dat Essence weer nieuwe lippotloden uitbrengt. Want ik ben echt dol op die net wat bredere lippotloden, omdat je er net wat langer mee doet. En ze makkelijker aan te brengen zijn op je lippen. Kijk en zo zijn ze op je hand. De, de bovenste is de coral, de nummer 1 en de tweede is deze die ik nu draag. En die is net wat meer nude, iets meer naar het oranje toe, maar twee hele mooie kleuren. Die bovenste is net wat meer feller roze en die andere is meer iets nude, maar zit ook iets Heel zacht oranje in. En iets roze. Een beetje poederiger eigenlijk. En ik ben echt dol op deze potloden. Ik hoop eigenlijk dat Essence er nog meer uitbrengt. Want ja, ik vind lippotloden sowieso heel fijn. Ze zijn makkelijk mee te nemen, makkelijk op te brengen. Blijven lang zitten. En omdat deze net iets smeeriger zijn, voelen ze wat uh, verzorgender aan op je lippen. En dat vind ik heel erg prettig. Um, verder zijn ze wat breder, dus ze brengen makkelijk aan. En je kunt er ook heel erg mooi mee overlijnen. Dus je lippen net wat breder. Uh, maken of wat groter maken dan ze eigenlijk zijn. Dat zie je bij mij nu ook als ik een beetje inzoek, ik weet niet of dat lukt. Als je bij mij kijkt, ik heb net iets over het randje heen uh, gelijnd eigenlijk, waardoor mijn lippen net iets groter zijn, vooral mijn bovenlip, want wil ik net altijd iets breder zijn en ik hou niet van lipfillers. Dus uh, dan vind ik het heel erg mooi dat je met zo'n potlood kunt overlijnen. En wat ik ook heel erg mooi vind is dat ze enorm mat zijn. Maar niet onverzorgd mat. Soms heb je ook matte lipsticks en die, die doe je op en dan voelt het echt heel erg droog op je lippen. En dat heb je met deze potloden niet. En dat is heel erg prettig. Nou zijn er ook nog nadelen? Vind ik er ook nog mintpuntjes aan? Ja, het formaat. Want ze zijn zo klein. <laughs> ik, ik denk dat ik ze een paar keer sluip. En dan zijn ze al op. Dat idee <laughs> heb ik serieus. Dus dat vind ik wat bitter. Maar um, ja, ik vind de kleuren heel erg mooi en ik hoop echt dat Essence er nog meer gaat uitbrengen. Feller rood. En nog meer nude. En wat meer naar het bruine. Een beetje taupe misschien. En uh, koraalrood. Weet je dat hele felle? Lekker voor de zomer. En uh, ja, ik ben echt helemaal ben, Ik vind het helemaal fantastisch. Uh, ik hou gewoon. Ja, ik ben gewoon echt een lippotloden-lover. Ik ben <lacht> dol op lippotloden. En... Het enige nadeel is dus dat ze wat kleiner zijn. En dat je ze ook moet slijpen. En dan moet je dus net zo'n bredere slijper hebben dan voor normale potloden. Want... Even vergeleken. Dit is een normaal lippotlood. Dus die is wel echt een stuk smaller. Overigens vind ik wel dat deze kleur van Catrice er heel erg op lijkt. Ik zal hem eens even aanbrengen boven die bovenste. Oh ja. Hij, hij komt wel een beetje overheen. Wacht. Kijk. Dit is de... Um, ik vind de kleur van het beeld niet zo mooi. Kan dit veranderd worden? Oh. Kijk. Dit is het lippotlood van Catrice. En die is... Oh, hij zit er toch nog wel tussenin. Het is toch wel een hele andere kleur. Ja, ik ben wel echt ja. Ik vind ze fantastisch. Ze zijn 2,40. Je kunt ze nu krijgen bij de limited edition collectie. Ik hoop dat Essence er ook nog meer gaat uitbrengen qua kleur, zou ik echt heel fantastisch vinden. En voor mijn nagels, mijn nagels komen wel heel veel oranje over op dit moment op beeld. Ik ben er niet zo tevreden over. Maar ik heb een heel leuk kleurtje. Oh, ik hoop dat het beeld zo omspringt en dan zijn alle kleuren weer een beetje normaal. Wacht. Misschien moet ik even gaan verzitten. Nee, ja. Ja. Dit is wat ik wil. Oké. Okay. En deze kleur van Catrice zit nu ook in de limited, collection, uh, limited Edition collectie. En het is een heel mooi oranje kleurtje voor op je nacht. Ik vind hem heel erg vrolijk. En ik hou echt van oranje ook voor paas. Het is echt perfect. Ook van andere pastel-tinten. Maar ik vond dit zo'n schattig kleurtje. Ik zal hem ook even op mijn Instagram zetten met deze nagelak. En dan kun je hem nog iets beter bekijken. Uh, deze was trouwens iets van. Ook 2,50 euro, zoiets. <laughs> dus geen geld. Uh, ik ben hier echt tevreden over. 2,40 euro. Um, Je kunt hem nu kopen bij de Kruidvat. Kijk wel even of sommige potloden gebruikt zijn of ongebruikt. Want ik moest wel echt even zoeken voordat ik twee ongebruikte potloden had. Ik vind dat al zo vervelend. Je hebt testers, gebruik gewoon de testers bij de Kruidvat. Ga geen... Potloden die iemand anders wil kopen, gebruiken. Want dat is zo oe, onhygiënisch. Of zoek een hele kleine kruidvat waar niemand komt. Dat helpt ook vaak. Ik zoek meestal niet de druk bezochte kruidvat op. Maar de juist wat minder bezochte. Want dan weet je zeker dat je lipproducten vindt die door, nog door niemand zijn aangeraakt. Dat is prettig. Eigenlijk zou Essence een soort van die plasticjes moeten wikkelen om hun producten. Zodat je weet dat niemand het kan gebruiken. Alhoewel is dat weer natuurlijk niet zo goed voor het milieu. Dus dat is weer de andere kant. Nou ja. Anyway, uh, ik hoop dat je deze korte review leuk vond en dat je ervan hebt genoten. Heb je nog vragen, suggesties, tips? Laat het me weten. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En ik zou zeggen, ik zie je graag de volgende keer. En vooralsnog een hele fijne Pasen. Doeg!